Ja, en dan is het zover. Dan ben je plotseling werkeloos geworden. En je hebt in één keer een zee van tijd, een zee van vrijheid. En een gevoel van, ja, enerzijds uh, een minder goed gevoel, uh, omdat je dus werkeloos bent. Anderzijds heb je wel een, een, een gigantische uh, vrijheid, waarin jij je eigen tijd mee mag creëren. Je hebt dus geen baas meer die je aangeeft, zo laat moet je beginnen, dan mag je je pauzes nemen en zo laat mag je weer naar huis. Die tijd is op dat moment even voorbij en ben je zelf 100% verantwoordelijk voor de, jouw eigen tijdsindeling. Ja, en hoe ga je hier dan mee om? Je kunt je tijd indelen met nuttige dingen, je kunt je tijd indelen met minder nuttige dingen. Het is aan jou wat nuttig is of minder nuttig is. En uh, goed, ik zeg altijd probeer de balans te vinden uh, om inderdaad jezelf met vooral nuttige dingen bezig te houden, uh, wat ook belangrijk is naar de arbeidsmarkt toe. Maar geniet ook van je vrije tijd tussendoor. He, het is uh, niet alleen maar werken uh, om naar, terug te gaan naar die arbeidsmarkt... ...en jezelf daar druk over maken, et cetera, want dat biedt, uh, biedt jou zeker geen baan... ...als je zelf zorgen maakt en, en druk maakt daarover. Uh, maar een juiste balans is heel erg belangrijk. Nou, Vind je het heel erg moeilijk om die juiste balans uh, toch te creëren voor jezelf... Uh, ...dat je een goede structuur voor jezelf kunt maken... Uh, meld jezelf dan aan op www.passendwerktips.nl uh, Je kunt van ons gratis Passend Werktips uh, uh, ontvangen. Uh, je meld jezelf aan met je naam en uh, e-mailadres. Uh, dan uh, krijg je een regelmatig update van ons. En goed, binnenkort is het Pasen en we hebben dan ook nog een leuk cadeautje voor je. Ja, dus meld jezelf aan. En dan krijg je van ons berichtjes. Oké, okay, see you!